In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams bij de gesprekken verschillende opties hebt. Als je een nieuw gesprek start in een kanaal, dan heb je onderaan het gesprek deze knop, Opmaak. Als je daarop klikt, krijg je een groter scherm om je bericht in te maken. Je hebt hier allerlei tekstverwerkingsopties, zoals vetgedrukt, schuin, onderstrepen. Je kunt iets arceren, je kunt lettertypes aanpassen... En je kunt ook bijvoorbeeld hyperlinks toevoegen. Wat je hier verder kan doen, is in plaats van een gesprek een aankondiging maken. Als je hier klikt, zie je dat hier aankondiging staat. Als je die optie selecteert, krijg je een grote banner boven je bericht. Kun je daar een kop in zetten en kun je zelfs de achtergrondkleur aanpassen of er ook een plaatje achter zetten. Zo valt je bericht in ieder geval meer op en er komt dan ook een speciaal aankondigingsicoontje bij. Wat je verder nog kan instellen bij een bericht is wie er mag antwoorden. Standaard staat hier iedereen kan beantwoorden. Ik kan ook zeggen dat alleen ik zelf hier kan beantwoorden en eventueel moderatoren, andere mensen die in dit kanaal rechten hebben om iets te plaatsen. Verder als laatste staat hier dat je ook in meerdere kanalen dit bericht kunt posten. Klik ik daarop dan krijg ik een knop om kanalen te selecteren in andere teams waar ik ook ditzelfde bericht zou kunnen posten. Op het moment dat ik bijwerken kies, komt dit kanaal hier bovenaan in het bericht bij te staan en zie je dat het dus aan twee verschillende kanalen in twee verschillende teams wordt gestuurd. Pas als ik onderaan, als ik klaar ben met mijn bericht, kan ik onderaan hier klikken op verzenden en dan wordt het bericht verzonden naar het kanaal waar ik nu ben en naar de eventuele andere kanalen die ik ook heb geselecteerd.